Als je kijkt naar deze nieuwe weekboek. Het vandaag zaterdag en ik ben hier met slapende blondie. De blondie heeft gisteren dus een hele zware dag gehad. Gisteren hebben we gekrocht en de dag daarvoor hebben we gesprongen. Dus dat is heel veel, dus het is nu helemaal kapot. En wij gaan de paarden lekker op de wei zetten. Zo, de meisjes staan op de wei. En inmiddels doen wij het zoekje poepje ja, In het oerwoud. In het oerwoud. Want het is zo dicht begroeid dat het bijna niet te vinden is waar alle poepjes zijn. Daar is het wel kort. Dit is blijkbaar de poepplek en daar wensen ze niet te grazen, maar wel te poepen. een hele goede morgen. Oh, ik heb mijn knottenkapsel al in. Kijk, wacht. Geen idee ziet, maar ik heb mijn knot in. Ja, het is een beetje rommelig, want het ging niet helemaal. Maar ik heb nieuwe Ik bij de Worcester gekocht. Dus daar ben ik weer helemaal blij mee. Wij zijn onderweg naar Ridderkerk met... Ik heb vandaag de tweede slechtste dag van Jon KDS. en ik ben heel erg benieuwd hoe dat vandaag zou gaan. Want ik heb nu 9 punten. Ja? 9. En de, het hoogste aantal dat je kan halen is 20. Dus. Als ik vandaag nog 10 punten hou, Of nee, want 10 punten is de eerste plaats. 9 punten is de tweede plaats. Der, uh, dan zo verder. Dus als ik vandaag bijvoorbeeld tweede eerste wordt dan heb ik 19 punten. En als ik vandaag de uh, tweede wordt dan 18 bijvoorbeeld. Heel erg benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik hoop dat het vandaag beter gaat dan de uh, vorige keer dat ik Jonka les heb gereden. Maar dat zal wel. Ik vind het wel leuk, ik doe nu allemaal verschillende disciplines. Want ik heb. Uh, Twee weken geleden heb ik natuurlijk jumping gehad, dan afgelopen weekend, was zo. dat? Oh nee, ik had, vorige week had ik jumping, uh, dan heb ik nu dressuur en dan volgende week heb ik uh, crossen. Dus uh, blondie wordt ineens een allround pony. dus dat is wel heel grappig. Het is Tessa Otenhoff met Miss Blondie. Tess, we gaan beginnen. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. Het is cool dat het we waren echt veel veel en veel salaat. Dus ik heb een kwartiertje kunnen inrijden. Ja, nou ja, dat vond ik best wel naar, maar daar is niks aan te doen. De wedstrijdjes waren niet met heel veel power. Ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan. Maar ik zag het bos. En ik wist niet of hieruit vader waren, ja of nee. Maar ik zag het bos. En ik hou bos in. Dus. In mijn wedstrijd Want uh, prijsuitreiking en zo moet met wedstrijd nu niet dat ik iets win of zo. Maar. Ik zit nu in het bos, maar ook in Woonwijk. In Reddekerk. Oh, maar ik had, in het begin had ik echt mega veel stress. Omdat ik echt veel en veel te laat was. Nou ja, toen we eenmaal bij de wedstrijd zelf ging het wel. Hmm, redelijk. Niet veel power, niet heel goed, niet heel slecht. Ik verwacht er niet te veel van. Maar uh, het was in ieder geval. Uh, we hebben ons best gedaan voor wat we konden doen vandaag. Huh, dus daar ben ik wel blij mee. Nu ga ik even kijken hoe we dat hier... Oh, ik ben nu in een woon... Oh, kom. Ik ben bij een school of zo is dit oké okay. ik ga hier denk ik omdraaien want anders ben ik uit bos ik kan hier denk ik af galopperen nou ik ga even plezier hebben doei, doei we zitten in de auto maar we gaan even naar buiten toe Oeh, want ik ging net naar blondie toe naar de pruisitreiking ik ben de eerste geworden super leuk maar uh, uh, blondie die heeft wat probleempjes ja, het wordt ook steeds erger. Helemaal onder de doeltjes. Nou ja, uh, we hebben meteen die hard smelt. Ja, meisje, wat is dat nou? En um, het is een allergische reactie, en als het niet wegtrekt, dan moeten we wel even langs. Maar nu is het geval dat even thuis moeten afspoelen. En dan. Kijk wat eerst is, want we hadden dat ik ook allemaal op En we hebben vliegespray opgespray, is dus normaal gesproken niet opheet Dus ik weet niet wat het is. Maar als ik niet snel wegtrek of zo, dan moet ik Ik weet niet waar dan heen moet. Maar ze zit helemaal. Kijk maar. Oh, meisje toch. Het no. Even... is Hij Heeft ook onder je buik of is dat dan weer niet? Ja. Een hele goedemorgen het vandaag zijn, eh, maandag hier met Blondie en Blondie had gisteren natuurlijk helemaal overal van die bubbeltjes nou eh, zijn ze heeft hier nog steeds eentje maar dat is niet alles want ze heeft ook meer plekken nog maar vooral onder haar buik kijk weet je dat ik heel erg zie is heel groot en op haar hoofd ik nog een klein En hier. Daarom ben ik nog even vergeten te zeggen hoe het gisteren was gegaan. Uh, ik ben eerste R50 geworden en in totaal heb ik 6 plaatsingspunten. Dus 9 plus is 15. 15 punten. Ja, 15. En ik sta op dit moment vierde bij de KNS. Uh, met mijn eerste proef is ik de eerste geworden met 200, dus ik heb 4,5 En mijn tweede proef was natuurlijk fout gereden en ging ook gewoon iets minder. En uh, daar had ik 100, 183 punten op en een half volgens mij, of 383, nou ja, dat. Um, dus daar ben ik best wel tevreden mee. Nou ja, met de eerste proef vooral, met de tweede proef wat minder. Het zijn natuurlijk gewoon nog steeds hartstikke goede punten, maar, hmm. dus daar ben ik wel blij mee. Cheapen. Zo, inmiddels Ivy al op de wijk. We zijn dus terug uit uh, van de aqua trainer. En Blondie had gisteren natuurlijk enorme bulten. Maar, oh, wacht even, vrouw. Ik ga het even laten zien. Ik laat het wel even graag, is makkelijker. Kijk, nu heeft ze alleen nog op haar buik. Nog een heel klein beetje. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Een klein beetje bij haar hoofd. Dit is nog het ergste. Maar bovenop is een krentenbol af. Dus het is bijna over. Een hele middag. morgen. Uh, ik ben hier samen met Ivy. Wat is vandaag de planning? Ik ga uh, samen met Blondie ga ik, uh, oefenen voor aankomende zondag. Want dan heb ik een oefencross in Ede. En ik ga Ivy logeren. Huh. Ik heb er zin in, vooral met Blondie crossen. Dus Ivy logeren is natuurlijk altijd leuk en... Nou ja, dit is wel minder leuk te rijden, bijvoorbeeld. Maar, ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. En het is vooral een lesje voor vertrouwen en dat we top het weekend in gaan. de cross gereden, Ze dus zijn helemaal afgespoten en het gaat weer helemaal goed met haar. We hebben echt heel veel gedaan, super gaaf ook, want natuurlijk in Ede hadden we al heel veel dingetjes gedaan, want dat hebben we hier weer opgepakt. Ja, dus ik ben super blij met het resultaat dat we vandaag hebben gehoekt. Super trots op Lonnie en ook op mezelf. We zijn zelfs van die grote helling af geweest, nou ja, had ik nooit verwacht. En over die tafel heen geweest, in het water gesprongen. En die hechtjes zijn altijd leuk. Dus daar ben ik super blij mee.